Dag, ik ben John en ik kom regelmatig hier in de bibliotheek op het Makaterplein. Mijn favoriete boek, het is een autobiografisch boek, dat gaat over het leven van Max Moskowitz. Het boek heet ook De Boxer, ik raad het u ook aan om te gaan lezen. Het, uh, het is een boek wat je ontzettend pakt. Ik ben zelf geïnteresseerd in autobiografische boeken, over uh, het leven van mensen die echt geleefd hebben. En hier komt, wordt onder andere een stuk... Uh, ingeschreven over het leven onder andere in het concentratiekamp en het was meestelijk geschreven en prachtig en het eindigt eigenlijk eh, ja dat hij met zijn zoon zijn advocatenpraktijk in maastricht gaat beginnen Ik vond het een heel prachtig boek dus ik raad het u aan